Hallo mensen, hangen bij Robot Game en David tijd of thuis Weekend in 1. Ik uh, ga lekker iets doen wat jullie, of één iemand tenminste, één, je heeft emailed. iemand even je iemand op mij Iemand van uh, Robot Game, ik, uh, wil je, uh, een, een proberen een liedje te maken in FL Studio 10? Nou, ik heb het gedownload, dus de demo-versie, maar ja, het lijkt goed. Uh, ik ga jullie een show, wat ik doe met de web en we gaan gewoon, uh, ik ga het fijne proberen af te maken. Dus ja, je komt het nummer op het nu het web, Enjoy. You think that was cool? Activate. Oké, okay, en dan, dan, dan, dan kijk dit stukje hebt dan. Wat toen, toen, toen, toen, toen, toen. Dit, dit blokje. Dan gaan we echt, gewoon echt helemaal in uh, een goed gek huis. Dus dat is de bedoeling. <middels> Wow! Oh. Deng het. Wat nou, doe je gewoon? Pff. Ik heb nog een ideetje. Dang het. 14. Nog gewoon. Al. Oh, nog een keeper. Zo ziet het eruit. Hoe de hel ziet het eruit. Daar heeft u een antwoord. Dit is het liedje wat ik heb gemaakt in FL Studio 10. Ik vrees vreselijk succes de nummers maken. Dat jullie het weten, maar we zijn nog niet klaar. Nee, ik kan nog net. kan nog net. kan nog net. Save. Whatever. Whatever. Whatever. Oké, okay, we, we zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. We zijn bijna klaar. In ieder geval, ik wil je gast nog één dingetje laten zien. In FL Studio, volgens mij denk het. Oké, okay, nog even één dingetje. Alvast een soort van sneak peek, of ja, sneak preview van Disco Lichtshow. Wat ik jullie had beloofd, dan Rick en ik samen gaan doen. Uh, ja, het is dus een soort van sneak peek. Even kijken. Disco. Shes. Locatie: mm. Disco Lichtshow Song. Laat allebei denk maar horen. En zo te zien dat deze het niet. Dat straks op Die handigd wel, anders heb ik allemaal even niks gedaan. Dang! Ben ik die kwijt of niet? Hm, ben ik ben hem kwijt lekker. Damn it. oh, Disco ligt zo weinig ik kwijt. Hoor ik mijn mp3 staan. ik geen idee of die er in staat hè? Mm. nee staat er al eens damn f**k dit was oh, game. the game David Deftes Weekend Special ik zie jullie gasten de volgende keer Vergeet niet te abonneren, Vergeet niet te liken, Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal natuurlijk niet op thuiskanaal. kanaal, ook, ook niet vergeten om op kanaal, abonneren oh, niet doet zo dat ik... samen thuis de Game is niet De volgende... By the way, je hebt het lastig, dus het niet hebben kunnen verstaan. Ik heb gezegd, abonneer op mij, vreed like en uh, reageer. vergeet ik niet te abonneren op Thijs, op uh, zijn kanaal Thijs van Gaal. vergeet ik niet op Game Talk te abonneren. vergeet ook niet dat iedereen door te dat ik een kanaal op dat Thijs kanaal of, en dat ik een, Game Talk een kanaal heb. En heb een fijn weekend. Houden.